Hallo, een nieuw instructiefilmpje, ditmaal over tabellen. Ik ga de tabel die jullie op het scherm zien, die ga ik proberen na te bouwen. Ik ga dat gewoon doen onder de tabel die er nu al staat. Ik heb mijn scherm op volledige modus gezet, dus ik heb eventjes F11 gedrukt zodat ik veel plaats heb op het scherm. Ik ga een tabelletje tekenen, zodat je via invoegen, tabel, en dan kan je al een aantal dingen gaan selecteren, een aantal rijen en kolommen. Ik zie dat ik hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 rijen heb en 1, 2, 3, 4 kolommetjes. Maar ik ga een beetje voetelen. Ik ga maar 3 rijen maken en toch wel 4 kolommen maken. Gewoon om te laten zien, het is niet omdat je dat nu gekozen hebt in het begin, dat dat ook zo moet blijven. Stel dat ik hier begin met de, met de ploegen in te geven. Racing Genk, Anderlecht, legt. Brugge. En ik wil er van onder nog Waasland leveren bij. Als ik op enter druk, dan blijf ik in diezelfde rij zitten. Dus dat is niet de bedoeling. Ik moet er onder nog een rij bij creëren. Gewoon ergens klikken in die rij. Rechtermuisknop drukken. En kiezen voor rij hieronder toevoegen. Je kan ook kiezen voor rij hierboven natuurlijk. Maar dan komt hier tussen de vorige en deze rij in te staan. Dus ik kies gewoon rij hieronder toevoegen. Stel dat je nu zegt. Ik had hier zoveel. Ik had nog 10 rijen moeten bijvoegen. Moet ik dan 10 keer zo'n muisknop gaan doen? Sommigen doen het via van boven, via opmaaktabel, dat is hetzelfde, maar rechtermuisknop gaat ook. Uh, nee, tip, selecteer zoveel rijen als je hebt. En als je nu rechtermuisknop doet, gaat hij altijd datzelfde aantal nemen als wat je geselecteerd hebt. Dus nu zie je, hier kan je vier rijen toevoegen. Nu wil je er nog heel veel doen, selecteer ze allemaal opnieuw, rechtermuisknop, en dan kan je acht rijen gaan toevoegen. Dus zoveel als dat je geselecteerd hebt, zoveel zal die invullen aan dat nummertje van voren. Ik kan even van ongedaan maken doen, want ik had er maar eentje meer nodig. En dat was die van Waasland Beveren. Zo, voilà. Je ziet dat die lettertekens wat groter zijn. Die zijn 15 groot. Dus dat ga ik even doen. Ik ga deze op 15 zetten. En voilà. En dan ga je zien dat Waasland en Beveren niet op diezelfde ja, rij passen. Ze zitten wel in dezelfde rij, maar heeft de rij twee regels hoog gemaakt. Dus ik wil deze, <coughs> deze kolom wat breder maken. Gewoon op het cursor er tussen gaan staan. Je ziet dat die ook veranderd heeft van het teken. Je pakt hem vast en je laat hem los waar dat hij dat zelf wil. Nu zie je natuurlijk dat je moet gaan puzzelen met die ander, of, maak je het jezelf eenvoudig, je selecteert er drie, en die drie wil ik gelijk gaan verdelen over elkaar, dan druk je gewoon de rechtermuisknop en dan kies je hier kolommen verdelen. Je kan ook rij verdelen, als je dat met de hoogte gaat doen. Je kiest kolommen verdelen en die gaat altijd mooi zorgen dat zoveel kolommen als je geselecteerd hebt, dat die mooi die afstand daartussen gelijk houdt. Bij rijen kan je net hetzelfde doen. Hè? Dus je kan die rij van de racing gang een stukje hoger of lager maken. Je kan het gewoon vastpakken. En ook daar zou je dat opnieuw kunnen gaan verdelen. Hè? Hier, rijen verdelen. Goed, dat is misschien wat groot. Ik ga het zo eventjes laten zien, want je ziet dat die van de racing gang een beetje groter is. Goed. Ik ga ook heel snel die getalletjes even invullen. 3, 3 2, 2 en 1. Dat zijn gewoon fictieve getallen. Hè? 2, 2, 1 en 2. Matje gewonnen. En zo, ook dat was gelijk gespeeld. 1, 2, 3 en 3. Goed, dit staat allemaal mooi gecentreerd. Dus dat kan ik misschien al aanduiden. Dus ik selecteer die cellen waar dat ik dat moet hebben. En ik ga van boven natuurlijk kiezen voor centreren. Je ziet nu al iets. Die 3 staat hier bovenaan. Terwijl het die daar mooi in het midden staat. Dus dat gaan we zo dadelijk nog moeten oplossen. Je ziet ook dat hierboven nog gewonnen, gelijk en vermogen staat. Ik zal die eerst doen. Dus hierboven moet een rij komen. Rechtermuisknop in die rij. Je kiest rij boven invoegen. Hier staat de rij met alle gewonnen matchen. Daar staan de gelijke gespeelden. en hier langs staan de verloren vallen. Voilà. Dus die drie hebben wel een geel kleurtje en een zwart lijntje erop. Nu sommigen proberen dat via de rechtermuisknop en dan tabel eigenschappen en dan gaan ze die rij bijvoorbeeld die lijn wat dikker tekenen. Oké, okay, maar dan gaat dat voor de hele tabel. Dus als je niks speciaal selecteert en je drukt rechtermuisknop, tabel eigenschappen en je zou hier bijvoorbeeld zeggen achtergrondkleur. Zet hij op geel, dan gaat hij dat... Oh, in dit geval doet hij dat nu voor deze cel, maar bij de lijntjes doet hij dat voor de hele tabel. Dus dat is eventjes goed opletten. Ik ga even ongedaan maken doen. Voilà. Ik wil alleen deze drie lijntjes verdikken eigenlijk. Het gemakkelijkste is, als je die selecteert, dan heb je hier van boven een aantal knopjes staan. Hij ziet dat je in een tabel bezig bent. Dan kun je snel kiezen, de achtergrondkleur ga ik geel maken. De lijntjes die mogen zwart blijven, maar ze moeten wel wat dikker zijn. Zo, 2,5... Dat hoeven geen stippellijntjes te zijn, dat is prima. Hier links staat zogezegd geen lijntje aan de linkerkant. Eigenlijk staat dat er wel, maar is dat gewoon een wit lijntje gemaakt. Want als ik hier dat lijntje op wit zet, dan zie je, die lijn is er waarschijnlijk nog. Je ziet dat een beetje hier tussenin. Maar ze is wit gekleurd. Dus ik voedel nu een beetje en ik ga hier tegen deze cel zeggen, of deze cel, dat maakt niet uit, maak jij hier maar een nieuwe zwarte... Oei, dat is de zwarte opvulkleur, dat was fout, daar langs. Een zwart lijntje. En dan gaat hij dat lijntje opnieuw tekenen. Hier net hetzelfde. Hè? Dus als ik hier even terug de lijnkleur op zwart zet. Dan tekent hij die zwarte lijn even terug over die witte lijn die hij al getekend had. En zo lijkt het alsof je daar geen vak in hebt. Maar je hebt daar dus eigenlijk wel een cel staan. Hierboven moet nog één grote rij die samengevoegd gaat worden. Dus ik ga er nog eentje boven toevoegen. Rij boven toevoegen. Hij neemt wel die kleur van vorige keer mee. Maar dat is op zich niet erg. Gaan we dadelijk aanpassen. Hier zie je nu één, twee, drie, vier cellen. Die wil ik gaan samenvoegen, want dat moet één grote cel zijn. Gewoon eerst selecteren, dan rechtermuisknop drukken, en dan eventjes zoeken, hier staat cellen samenvoegen. En dan gaat hij daar één cel van maken. Je kan dat ook weer ongedaan maken. Rechtermuisknop doen en dan cellen, sa cellen, sorry, samenvoegen cellen ongedaan maken. Ik was even mis. Dus als je dat doet, dan gaat hij ze terug uit elkaar halen. Maar hij had het nu goed gedaan, dus ik ga die wel een beetje de opmaak geven als dat ik van boven gemaakt had. Dus op zich ook een vrij dikke lijn, denk ik. Dat is een zwarte lijn opnieuw. Zo, dat is een, licht, nee, een donkergrijze achtergrondkleur. Daar staat in, dus iets te donker, maar op zich niet zo erg. Hè. Daar staat eerste klasse voetbal. Ik ben liever lui dan moe, ik ga die tekst zelf laten. Opmaak tekst in hoofdletter zetten. Waar staat mijn hoofdletters? Hier. Hop, voilà. Dan hoef ik dan niet in hoofdletters te typen. Ik zie dat dat een ander lettertype is. Righteous en grote 19. Ik ga ik eventjes aanduiden. Grote is 19. Lettertype was Righteous. Staat gecentreerd. Dat doe ik ook even. En de kleur, zoals ik zie, is blijkbaar wit. Goed. De blauwe kleur bij Racing Genk moet ik nog aanpassen. Rechtermuisknop, eigenschappen. Dan zou je dat hier ook moeten doen. Blauw. Oké. Okay. Of je had hier van boven daar op dat blauw kleurtje ook kunnen drukken. Dus eigenlijk al heel veel af van mijn tabel, behalve die 3, die 2 en die 1 en ook Racing Henk staat niet mooi in het midden. Dus dat noemen we ook uitleiding. Dus wat ga ik doen? Ik ga die hele tabel even selecteren. Ik ga rechtermuisknop drukken. En dan bij de tabeleigenschappen hier, ga je kunnen zeggen dat de verticale uitleiding niet meer boven in een cel moet zijn. Maar in het midden. En dan ga je zien, alles gaat mooi in het midden, verticaal dan in het midden gaan staan, hè. Hier kan je nog wat dingetjes gaan aanpassen, kolombreedtes gaan aanpassen, celopvulling, dat is de ruimte tussen de, tekst en de cel, uh, tussen de tekst in cellen en de rand van de cel. Tabeluitleiding, je zou alles kunnen gaan centreren in één keertje, hè, maar we hebben dat hier van boven met die knopjes gedaan. Gedrukt op oké okay en je gaat zien dat Genk en die 3 en die 2 die zijn allemaal mooi in het midden gaan staan. Ook die woorden hier, hè, gewonnen, gelijk, verloren. Stel dat ik daar een heel hoge rij van zou maken, dan ga je zien, dit blijft altijd mooi in het midden staan. Ik zal het nu terug wat kleiner maken. Voilà. En ik denk dat dat alles is wat je van cellen moet weten, of van tabellen moet weten. Je kan nog rechtermuisknop drukken, kolommen bijvoegen links en rechts. Je ziet eigenlijk de mogelijkheden die daarin staan. Maar op zich, het maken van een tabel is zo heel moeilijk niet. Hè? Je kan lijntjes gaan aanpassen, stippellijntjes gaan zetten, bijvoorbeeld kleurtjes gaan aanpassen. En vooral, cellen samenvoegen is een belangrijke. Cellen samenvoegen ongedaan maken, als je dat nodig hebt. Selecteer zoveel cellen als je nodig je hebt en druk rechtermuisknop en dan kies je hoeveel dat je er wil gaan toevoegen, rijen of kolommen. En dan denk ik dat ik het meeste gezegd heb uh, van zo'n cel. Dat, uh, van een tabel, sorry. Dat zal het zo'n beetje zijn. Veel succes!